Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD Dier van en vandaag ga ik Emoji um, ja, uh, 4 weer eens spelen, dat is een tijdje terug. Wordt ook wel 911 First Responders genoemd. Um, maar ja, dus uh, dit is de Nederlandse versie van de Biebervelde mod. En die Biebervelde mod hebben jullie wel eens op mijn kanaal gezien. Dus wellicht dat jullie het weten. Uh, maar er is dus een Nederlandse variant uitgekomen. En voor de echte kenners. Je ziet ook, dat is een heel andere map. Hier is ineens geen snelweg meer, maar een hele rivier. Uh, dit herken ik nauwelijks. Uh, die kerk, kennen we ik wel, daar heb ik vaak al een branding gehad. Deze kazerne is natuurlijk bekend, maar die ligt nu aan een grote weg. Hier is ineens een industrieterrein en een supergrote boot, die gaat ook in de fake vliegen, garandeerd uh, Dit ken ik nog, want hier lag eerst een kazerne, hiernaast geloof ik, zo. So. Ja, nee, hier. Ja. Um, anyway, uh, dan heb je natuurlijk nog een hele grote kazerne hieronder en deze herkennen we ook nog wel, maar hier is nu ook iets bijgekomen wat dadelijk inspant. Hey, um, ja, te vinden in ieder geval de link daarvan van deze mod is in de beschrijving als je nou allemaal geïnstalleerd hebt, dat is geen hogere wiskunde, dan laat ik ook meteen even zien wat je moet doen je begint met deze want dat is wel zo handig die zet je aan en die komt hier onderin te staan en die heb je nog gewoon nodig want die groeperen ik altijd naar 1 Medical emergency. kijk dan doe ik die naar 2 remove. Um, ik heb net de melding uitgezet maar ja, goed we hebben deze dus gekregen en wat je nu gaat doen is je gaat hier weer terug naar doen en dan klik je op singleplayer meldkamer zo hoppa en nu hangt hij heel even vast want Elke auto zoals je ziet wordt ingeladen. En zoals je op de map ziet, overal komen auto's tevoorschijn. Ja, hij doet het weer. En dan heb je hier bijvoorbeeld ook de meldkamer ambulancezorg. Want die is ook wel belangrijk. En hier de meldkamer Popo. Die is ook niet onbelangrijk. Zo. Oké, okay, dus hier al een persoon gevallen. Daar kan een ambutje heen. Uh, we weten nog niet of daar een. Uh, een noodarts nodig is, want dat is natuurlijk wel het nadeel van deze mod en dat is namelijk um, het blijft een Duitse versie dus mocht een normale ambu het niet kunnen oplossen wat die in Nederland super goed zou kunnen oplossen dan moet er in ons geval een rapt Responder naartoe en dat is in de Biebervelder mod een noodarts en zo is dat nou eenmaal in Duitsland dus dat is niet tegen te houden het van deze mod is je kunt de auto's parkeren hoe je wilt pakt een spoedtas Oh, nou, eens kijken bij mevrouw ook bekend tot als iemand een bankaar pakt nou kijk het is goed genoeg dat hij weer een normaal duits uniform aankrijgt dat is allemaal bekend bij de maker mocht deze dit leven nou te laag zijn of onder hier bijvoorbeeld onder het midden dan gaat hij zelf ook aangeven dat er is een noodarts nodig nou, wat ik nog even doe want dat is ook een bekende beuk nee niet meer dat was eerst dat deze altijd verkeerd geparkeerd stond dus sb wat ik hier altijd doe is deze laat ik uitdrukken met ademlucht tot ze in ieder geval uh, klaar zijn om eventueel meteen ademlucht aan te trekken. Politie laat ik even komen. In ieder geval patrouilleren. De meldingen zet ik weer. Nou die zet ik zo aan, want zodra ik die aanzet starten ze ook meteen weer de meldingen. Dan ik één voor één even patrouilleren, anders gaan ze... Um, ...gaan ze in een treintje achter elkaar rijden. heb je er nog niks aan. Want stel hierboven komt dan een melding, zou het wel zo fijn zijn als er toevallig al een politieauto reed. Dus dit is allemaal voorwerk, wat ik normaal wel doe hoor, maar ik dacht nu ook wel voor jullie misschien even om het te zien, dan weten jullie het voor in de toekomst, hoe het werkt. Maar ja goed, het is geen uitleg hoe deze hele mod werkt hoor. Naar mijn idee als je hier een paar keer op klikt, dan gaat hij ook nog uh, een andere route pakken. Zie je, die gaat. Nou, zo verdeel je een beetje. Oké, okay, deze persoon zal wel beter zijn. Ja. Het is wel bedoeld dat iemand 100% leven heeft mocht hij uh, voor dit ziekenhuis in, of naar het ziekenhuis kan worden gebracht. Of in ieder geval grotendeels opgelost is. Nou. Het kan ook zijn dat zo iemand te zwaar is, of um, dat er toch een arts nodig is, dan uh, geeft hij de ambulance dat aan. Die rijdt ook niet totdat dat is aangegeven. ongevalletje dit zijn de vrijwilligers hier zijn de vrijwilligers en mochten pestpleuren zal ik hem maar even noemen nou echt uitbreken dan kunnen we via de OVD. en dat is bijvoorbeeld bijvoorbeeld die kunnen we nog een uh, uh, heel veel uit het buitengebied aanvragen Dit is dus ook een Rapid. 2 ambus. Wat is dit voor een? Oh, hetzelfde. Ik vind de ambus niet heel mooi. En dat uh, is persoonlijke smaak. Hier staat bijvoorbeeld een Chevrolet. En deze heeft een drietoon. En bla bla bla. Uh, dus die ga ik misschien nog voor mezelf vervangen. Maar goed, dat is dan echt voor mezelf. Die kan, die kan en mag ik niet doorsturen. Um, maar dus wellicht dat ik dat nog ga doen naar uh, wat andere ambulances. Uh, maar goed, dat zien we dan wel. Nu ga ik de melden nog aangezet. Ik weet dat ik erop heb geknikt, maar heb ik er ook daadwerkelijk op geknikt. Ja. Nou, die gaat lekker naar het ziekenhuis. En dat is hier zo. Wat ze dan doen is, ze rijden hier naartoe. Dat is ook het voordeel van de mod. Ze laden iemand in. En zodra die klaar is, um, rijdt hij zelf weer naar zijn eigen post terug. Mocht er een noodarts mee zijn, dus die, en die moet instappen in de ambu. Rijdt de auto daarvan hier naartoe. De noodarts die stapt achterin uit, die rijdt hier of die stapt hier weer in en die rijdt zichzelf terug naar de post. Mocht je nou een voertuig hebben wat je nou, je zijn eigen standplaats terug wilt hebben, druk je op de 2. Mocht je nou tot, bijvoorbeeld heb je dadelijk 20 agenten hier om verdacht verdachte staan. Klik je heel simpel op de auto, op de 1, hier zo. En uh, de agenten die aan dat voertuig zijn gekoppeld, die gaan automatisch uh, in dat voertuig terug. duurt wel lang met de meldingen hier staan er een VOA bus en een OVD en de ME mocht het nodig zijn onopvallende motor, nee. nee heb ik wel een eens. Nou, Melding afgehandeld, in principe komen ze vanzelf maar zoals je ziet dan kun je alles aanpassen wat je went. Nou, een melding hier van een persoon die een beroerte heeft. Hier staat getroffen door de bliksem, maar dat klopt niet, een strook is een beroerte. Um, heb ik te maken over doorgegeven, maar hij gaf aan van het is een uh, automatische uh, uh, vertaling van uh, een andere zoiets. Je zal sowieso nodig bij nodig zijn, ja, dat staat hier ook. Want die is redelijk low. Oftewel dan stuur een rapid responder mee. Wat je nou in het kader van een beetje realisme zou kunnen doen, is je zegt je stuurt alvast uh, een Rapid Responder daarheen. Ja, wat in het echt natuurlijk ook gebeurt. En daarna kijk je of een ambu, of daarna stuur je automatisch een ambu, want dat is logisch. Maar goed, je kunt niet naar elke melding allereerst een rapid responder sturen. Maar bijvoorbeeld bij deze wel, omdat je gewoon bij een broerten melding kan ik je nu al zeggen die gaat gegarandeerd um, een ambu nodig of een uh, noodarts in dit geval rapid responder nodig hebben. Elk gebouw kunnen mensen in principe in. Uh, hier, uh, dit zijn openbare gebouwen, dus daar kunnen ze eigenlijk altijd wel in. Maar bijvoorbeeld zo'n huis als dit, als daar één slachtoffer in ligt, ja, dan gaat de voordeur niet open. moet je de brandweer mee sturen. Dat gebeurt ook regelmatig, dus dat zal misschien in deze video ook nog wel te zien zijn. Oei, je staat verkeerd. Wat gaan we daar nou aan doen? Nou, dit. Oké, okay, rijd om. Dat kan ook. Attention, rioting civilian. Arrest and remove. If necessary treat any casualties and take them away. He's going to die in a slachtoffer, for ozak, I think. Te laat. Nou, oh nou. Heb het er zwaar mee? Ga je echt mee? Moet je kijken. Joh. als een vechtersbaasje. Nou, de, de, de Serena en überhaupt die Ambi is dan natuurlijk al lang niet meer staan daarom wil ik ze eigenlijk graag vervangen. Maar goed, laten we even allereerst voorop stellen tot uh, ik deze hele mod niet zou kunnen maken. En het is voor mij nog maar de vraag of het mij überhaupt lukt om te vervangen. Dus uh, eh, nogmaals, uh, ik zou er aan het maken van deze mod. Maar dit zijn dingen, ja, ik vind dat niet, ja, niet jammer tot het gebruik is. Maar ik kan daar slecht tegen tot dit soort ombuds nog in zitten. En nogmaals, niks persoonlijks, maar dan vervang ik ze graag voor mezelf. En dat mag geloof ik gewoon, mits ik het niet doorstuur of naar andere mensen. Kijk, nu weet ik gewoon dat het hier nodig is. Ik zal jullie eens laten zien wat er gebeurt als ik het niet doe. Hier, arts, begeleiding. Die rijdt automatisch mee. In dit geval die persoon die heeft een beroerte, dus die wil je zo snel mogelijk in het ziekenhuis hebben. Ze zijn er nog. Die zal niet zwaar verwond zijn. Hier kun je geloof ik zien hoe die persoon getransporteerd kan worden. Niet iedereen kan met de heli. En sommigen kunnen alleen met de heli geloven. Maar dat is heel minimaal hoor. Ik heb wel een keer meegemaakt. Me af, erin? Maar dat is bij mij buiten gewoon Maar dat horen jullie niet um, Ja ik weet dat deze mot echt wel dingen uh, Kan Veroorzaken in dat opzicht Echt heftige shit uh, Storm bijvoorbeeld Echt een storm waar bomen omvallen Op huizen, op mensen, op auto's Dat je gewoon echt overal door de hele map Een blikseminslag hebt Daar valt een boom op een auto Daar valt dat, daar valt dat Dat is echt heftig soms Ah, wacht dat maakt trouwens niet uit. Ik wilde hem hielden, maar we moeten toch naar het politiebureau. Kijk, je doet de twee en ze gaan altijd met het scheen. Dus uh, dan uh, is hij als het goed is weer geheeld. Nou, die is klaar met zijn inzet. Dus die gaat weer retour. En zo werkt die modders eigenlijk een beetje. Met de brand was ook nog wel.. Uh, andere biscuit, oftewel een ander koek. Uh, wat je daar leuk bij kunt, of mooi bij kunt moet ik zeggen. Maar nou, hier staat, het stond hier net nog. Of is er bij de, oh, dat is bij de normale biepervelden? Je hebt hier bijvoorbeeld TS6, 6 persoon. Hierboven is TS4. Nu gaan er twee al ademlucht omhangen, maar dat hebben ze niet direct. Dus je kunt zeggen: je wacht. Stel je hebt een brandmelding hier of zo, dan kun je ideaal dan hebben ze de ademlucht wel om als, het, als ze het moeten. Even kijken. Maar nu laten, laten we zeggen ze hebben het niet. Ik laat het toch even doen. Je zou iedereen kunnen klikken en uitstappen. Kunnen we velvoer laten uitstappen en zeggen: ik wil dat je hem hier zo parkeert. Nou, ze hebben inmiddels ademlucht op. Ach jezus, dit gaat helemaal fout. Ik weet het brand heel snel uitbreidt hier. Ik wil even weten waar de waterwinning is hier zo. Dat is wel belangrijk. Oké, okay, die hebben ademlucht om. Ze lopen zelf gelukkig al weg, mocht het nodig zijn. Hmm, even kijken. Ja dit is kut. Oké, okay, uh, daar hebben we een trucje voor. Poef, weg. Oh nee, oh zo, so. daar heeft dat dat ding in de fik vloog. Medical emergency. Someone has fallen and is slightly injured. Treat and remove. Kijk, mooi. Die persoon ligt gegarandeerd voor een gesloten deur. Oké, okay, de brand is onder controle. Mooi. Dat was even paniek, maar dat is opgelost. Ik weet dat branden hier heel snel kunnen uh, uitbreiden. Waardoor uh, voordat je het weet die hele haven in de fik staat. Oh, oh. Ah, dit ligt toch wel iets verder dan gedacht. Kijk, ah, deur open. Wat een wonder. Nou dus uh, als je het zo laat zeg maar hoe als je ze zonder dit allemaal aansluiten laat blussen, dan um, is het water op. In de korte tijden. En dat is natuurlijk niet zo prettig. Dus daarom moet je altijd, ja, zeker bij een grote brand. Weercool fire caused by technical defect. Extinguish the fire and if necessary treat all casualties uh, is take it? them away. All, nee. oh, wacht, yeah. Ah, het stijgt al. Nee. Achter ik heb er een Ja. Nou, dit is wel echt ideaal. Dan ontploft niks anders. Mocht die auto ontploffen? Ja dan is het water snel op en dan zit je wel in de problemen. Dus wat ik altijd zelf doe is zodra ik zie dat er een um, grote brand is waar het snel kan uitbreiden dan zorg ik eerst even voor de waterwinning. En als dat onder controle is dan weet ik dat het uh, drukken bijna op 2. En iedereen gaat het gebied verlaten. Uh, citeerst er al. En kijk, wat nu het ideale is... ...omdat ik nu weet dat ik daar geen waterwinning voor een autobrand nodig heb... ...dan kun je weer op snel-angrif, oftewel ho hoge druk, aanleggen, afleggen. Ideaal geparkeerd. En dan stappen we twee uit, die uh, ook met ademlucht, als het goed is... En die gaan het koetje wel even wassen. Frisje uitspraak. Hier nog een persoon gewond. Die zal ook wel beter zijn. Dat dacht ik toch. Dat so nice. En één ding weet ik niet. En dat is... Ik ga het niet bij de ambulances vinden, lijkt me zo. Een takelwagen. Hoe ik die opvraag. En die zie ik op nergens staan. Dus mijn vermoeden is dat we die ook niet hebben. Maar ga ik ga eens navragen. Proef weg, melding afgerond. Afgerond. Je ziet ook hier tot het water... Uh minder leeg is of minder vol is maar ik, voor zover ik weet is um, als je een kazerne weer inrijdt is dat opgelost nou die persoon die gaat naar de naar het ziekenhuis hebben we nog een melding openstaan die ik finaal vergeten ben nee de persoon gewoon naar val is opgelost ook mee moet opletten trouwens uh, als je dit minuutje open hebt staan, dat is dus die paal, die zou ik echt wel via groep maken op 1 of zo. je je open hebt staan en je denkt van hm, wat is met dit huis? Klik, bom, in de fik. Dat is dus kut. En als je nou een brand echt niet onder controle krijgt, dan druk je op die. Komt er even een mannetje in beeld en die blust alle branden die in de map zijn super snel. Dus dat is wel ideaal. Wat ik nu ga doen? Ik ga lekker eten, want het is uh, etenstijd, denk ik, want ik ruik het eten. Dat is altijd wel goed teken. Um, ik wil heel bedanken voor het kijken. Vonden jullie het nou leuk? Laat het dan zeker even weten in de comments. Uh, want dan kan ik dit vaker gaan doen. En uh, dan kan ik misschien ook met meerdere mensen dit gaan doen. Um, want dat lijkt mij wel erg leuk om dit met uh, z'n allen te doen. Dan heb ik bijvoorbeeld deze kazerne. Uh, een kameraad van mij heeft die kazerne. Uh, die heb ik weer. Die heeft hij weer. Die ambus zijn van mij. Deze ambus zijn van hem. Die politieauto's zijn van hem. Die politieauto's zijn van mij. Noem maar op. Dus dat kunnen we allemaal regelen. Dat is allemaal goed in te stellen in multiplayer. Dus vind je dat leuk? Laat het even weten in de comments. En dan gaan we daarvoor zorgen. Maar voor nu bedankt voor het kijken. Natuurlijk graag bij de volgende video. Tot dan. Kijken natuurlijk graag bij de volgende video. Tot dan.